Laten we dus, in de tijd die ons nog rest, voor iedereen het goede doen, vooral voor onze geloofsgenoten. Ik geloof dat een van de grootste mogelijkheden die we als christenen hebben, is een belangrijk verschil te kunnen maken in de levens van anderen. Gedurende mijn leven in de bediening heeft God mij de kans gegeven om bijbelonderwijs te geven aan veel mensen die behoefte hadden aan begeleiding. Maar ik geloof niet dat God deze bijzondere mogelijkheid alleen maar aan mij gegeven heeft. Iedereen, ook jij, hebt de mogelijkheid om iemand te beïnvloeden. Wanneer je de tijd neemt om naar anderen om te zien en in iemands leven te investeren, dan ben je de wereld aan het beïnvloeden, de jouwe en die van de ander. In gelaten 6 vers 10 wordt verteld om ons ervan bewust te zijn... om een zegen te zijn voor iedereen die God op ons pad brengt. We zijn geroepen om een zegen te zijn en anderen in hun geloof op te bouwen... en niet bang te zijn om ons uit te strekken en de waarheid in liefde te spreken. Ik geloof dat God wil dat we meer zijn dan louter toeschouwers in het leven... Hij wil dat wij mensen zijn die echte liefde hebben voor anderen en dusdanig veel om anderen geven en bereid zijn dit in hun leven te gieten. We moeten anderen in Jezus' naam opbouwen, zodat zij kunnen groeien en zo ook zelf weer mensen kunnen bereiken. Of je het nu weet of niet, iemand anders houdt je in de gaten en kijkt naar je op. Mensen worden beïnvloed door de manier waarop je leeft en zij moeten Gods liefde in je dagelijks doen en laten zien. Soms maken we fouten en als we dat doen, dan kunnen we God voor zijn vergeving danken. Maar we moeten ons ook realiseren dat we vaak het enige bewijs van God zijn die mensen om ons heen zien. Laten we samen bidden. Heere God, elke dag is een nieuwe door U gegeven kans om uw liefde naar anderen uit te reiken. hen hiermee te zegenen en te beïnvloeden. Ik wil leven als een zegen voor anderen en hen laten zien wat het betekent om gericht op God te leven. In Jezus' naam. Amen. Bedankt voor het luisteren. Ben je er morgen weer bij?